Ik ben Sander, ik werk nu twee jaar bij pl op de afdeling R&D, uh, waar ik verantwoordelijk ben voor onze Amerikaanse afdeling en ik uh, de productontwikkeling doe voor al ons fotopresentatie materiaal. Um, ik teken stukken in 3D, uh, via ons tekenpakket Solidworks uh, teken ik alles. Um, dan maken wij van onze 3D tekeningen uh, meestal samples via de 3D printer. Uh, hier doen we onze testen op, laten we aan de klanten al eens zien wat ze ervan vinden en voelen. Uh, deze producten laten we dan uh, spuitgieten via grote matrijzen in het buitenland, en zo komen we tot een afgewerkt product.